Hey, leuk dat je weer kijkt naar een uh, nieuwe Gadget video. Ik ben hier samen met uh, Mika en we hebben net uh, in de winkel deze mini drone opgehaald van de Hema. Hij was in de aanbieding, Ik dacht nou dat kunnen we niet uh, laten liggen natuurlijk. En uh, we hadden hem besteld via internet en er kwam een gigantische doos, uh, werd van achter het magazijn uh, gehaald. Okay. En ze maakte de doos open en er zat nog een, uh, nog een zak in zelfs. En ze maakte de zak open en toen kwam dit hele kleine doosje met dit hele kleine drone eruit. En hij weegt helemaal niks. Uh, en we gaan hem zo openmaken en we gaan dus even kijken uh, wat het is en hoe die werkt. Hij heeft in ieder geval een HD-camera. Hij is officieel vanaf 14 jaar. Dus daar wordt niet vliegen. Ofwel? We moeten wel even uitproberen natuurlijk. Hè? Er zit een afstandsbediening bij, maar wat er niet bij zit, uh, wat er op staat althans, is een SD-kaart en uh, twee AAA-batterijen. Dus die heb ik vast uh, gepakt. Um, maar laten we eerst eens maar gaan openmaken en kijken wat er in de doos zit, toch? Ja! Nou, dit is de drone. <laughs> Hij is niet heel groot. En dit is de afstandsbediening. Wil <laughs> ik eens kijken? Dit is toch wel erg klein, hè? Maar, ik kan hem vasthouden. Eens even kijken, er zit een boekje bij natuurlijk. hoe dit allemaal werkt. En er zit een kabeltje bij. Ja. Oh, met reservepropellers. Drie reservepropellers. Daar is niet over nagedacht. Want hij heeft er vier nodig. Maar goed, het zal wel kloppen. Ja. Is leeg, ja. ja. Nou, drie reservepropellers. Um, we moeten de drone nog opladen via USB. Dat is echt een belachelijk kleine USB-ding. Dus die gaat in de drone ergens hier... We gaan zo eerst de, de drone maar eens opladen, um, blijkt in het boekje en op de verpakking staat dat er een SD-kaart in moet. Ik vermoed dat dat een micro-SD-kaart is, want hij moet hier in de drone en dit gaat niet passen. Um, we hebben geen micro-SD-kaart, uh, dus dat betekent dat we even geen foto's kunnen maken, maar laten we in ieder geval kijken straks of we ermee kunnen vliegen. Jammer maar helaas, let op, dus micro-SD-kaart nodig, dat moeten we nog even een keer gaan testen. Oké, okay, de drone heeft even opgeladen. We hebben ondertussen is het gelukt om in deze afstandsbediening de batterijen te stoppen. Mag ik hem heel even? Er zit echt een belachelijk klein schroefje hier in het klepje. Dat, ik had geen schroevendraaier, maar weet die open kon, maar met een aardappelschulmesje heb ik het toch open gekregen. Dus de batterijen zitten erin. De SD-kaart zit er dus niet in. We gaan hem uh, aanzetten. Ik weet niet of het verstandig is om dat hier op tafel te proberen, maar we gaan het gewoon maar eens doen, toch? Kijk eens. Wacht even hoor. Ik ga hem neerzetten. En nu de afstandsbediening aanzetten. Even wachten. En deze moet helemaal omhoog. En weer omlaag. En nu die omhoog. Wow! Oké, okay, poging 2. Hij is iets gevoeliger blijkbaar, dit pootje. Dus we doen hem even iets rustiger uh, omhoog. Hij is nog steeds verbonden. Zo. Oké, okay, zo. Ja, doe nog maar een keer. Ja, gaat goed, gaat goed. Probeer maar. En hiermee kan je sturen. Met deze kan je draaien en met deze kan je sturen. Dus probeer. Wow. Nice. Volgens mij moeten we de volgende poging buiten wagen. Gaan we naar buiten? Ja. Droom mee. Goed, Mika, we zijn even buiten. Je hebt het net weer aangezet en verbonden. Hier staat de dran. Ja. We gaan het zo proberen. Excuses voor alle wind en dat soort dingen. Maar ik ga even een stapje achteruit en gaan we eens kijken. En je mag niet. Boven hij heeft een verbinding voor ongeveer 25 meter, eh, volgens het boekje. Ga maar kijken. Het waait wel een beetje. Draai maar om. Oh, Laat het maar niet stuiteren, jongen. Um, dan ga ik het maar even proberen. Kijken hoe het lukt. Het staat wel harde wind, dus ik weet niet wat er gaat gebeuren. Hij stuit het lekker hè? Laatste poging. Ik denk dat we nog even verder moeten oefenen.